Hoi! Hi. Het is maandag Yeah, We moesten volgens bed uit. Als we dat iets spontaner doen. <laughs> nou, ons, moet, wat wordt ons begin? Is dat gewoon.. Het is vandaag maandag. Doe dat nog een keer, dan kijk ik ook gezellig. Ja, doen we het samen. 3, 2, 1. Het is vandaag maandag! maandag. Wij zijn vandaag in Hazenswouden bij Astrid Hoppenbrouwer van Horses in Hands. Wat gaan we doen vandaag, Tess? Vandaag gaan Blondie en voor het allereerst op de Aqua trainer. Ze gaan deze week drie keer om er goed aan te wennen. En dan, ja. gaan, op, dan gaan ze iedere week of iedere maand een keer. Dat weet ik niet eigenlijk. Ik denk dat, dat, uh, dat ze nu even gaan wennen en dat we dan een plan opstellen om de paarden zo ja, nog meer in de training te helpen om te ontwikkelen in hun lichaam. Ja. Ik ben heel benieuwd wat ze ervan vinden. Ja, ik ook. Het lijkt me wel raar om op zo'n lopende band met water erin te staan. En ja, dat het, dan is, dan het is wel heel goed vinden. voor ze, want ze moeten dan echt los in de rug en die passen zo gaan maken. Dus ik ben wel echt heel benieuwd hoe ze het gaan vinden. Ja. Dus vandaag okay. is even volgens mij wendag. Dan krijgen ze ook geen water. Ze dus alleen even op de loopband ja, kennismaken. En dan zijn we er morgen weer. Ja. Hoi. Leuk dat jullie er weer zijn. Ja, en hey, vandaag gaan we voor het eerst aqua trainen. Hartstikke spannend. Nou, maar wij maken het altijd een heel klein beetje minder spannend. Door van tevoren al even alles heel goed te bekijken. We hebben een dierenarts en de dierenarts die kijkt altijd of het paard helemaal gezond is. En als dat zo is, dan kunnen we het paard gaan voorbereiden op de aquatraining. En dan zal de dierenarts ook aangeven van hoe we het beste het programma kunnen instellen. Ja. En hoe we het beste het plan kunnen vormgeven. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Nou, en als alles goed gaat, dan gaan jullie straks zien dat hij op de trainer gaat. En dat is altijd een beetje spannend voor het paard. Maar dan staan we met z'n allen omheen om hem te laten wennen. We wel heel erg benieuwd of Blondie helemaal goed uit de testen komt en of ze dan vanavond op de aqua trainen mag. Spannend, gaan we het zien. Hi. Hi. Volgens mij heet ze Blondie, had ik ja, meegekregen. Ik nou, we snap wel waarom ze Blondie heet. Ja, knappe meid. Hoe oud is ze? Uh, vijf. En wat doe je met haar? Uh, op dit moment. Het twee... zijn hondensnoepjes, maar oh. Dat zijn een paar snoepjes, Het zijn paard snoepjes. Op dit moment uh, rij ik B met haar en kan yeah. ik, heb ik in principe mijn punten voor het L en train ik eigenlijk al op L2 niveau. En, uh, Kom je nog tegen iets specifieks aan met de training? Is aan de ene kant het moeilijker dan de andere kant? Of, uh... Ze is links sterk yeah. door, en dan is de rechts haar makkelijke kant. Ja. Yeah. Dan is het heel lastig om soms de. Te... Halstrekken vind ik heel lastig en soms. Okay. Uh, ja vooral halstrekken eigenlijk halstrekken lastig en is ze verder uh, wel zijn, heeft ze wel eens blessures gehad of iets uh, problemen gehad ergens uh, ze is kreupel, nou niet helemaal kreupel maar onzuiver geweest bij haar linkerbeen links voor rechts voor en hoe lang geleden was dat nee. twee drie maanden oké okay. maar nu gaat alles weer goed ja. ik ben nu volop aan het rijden ook ja en wat wil je uiteindelijk zeg maar wat springen Springen. Ja. Gewoon puur springen, niet eventingen, echt puur springen. Oké, okay, leuk. En dan zo hoog mogelijk. Ja. Hoe ook ben je zelf nu? 13. Oh ja, dan heb je nog even lekker te gaan. En wel knapperd het is het hoor. <laughs> en is ze ook spring gefokt? Ja. Uh, Oké. Okay. Wat ik even ga doen is, ik ga even naar de kijken En uh, dan kijk ik eerst eventjes van, uh, nou, hoe is ze gebouwd, hoe is ze qua spierontwikkeling. Ik schrijf altijd heel veel dingen op, ook in mijn telefoon. Ik noem ook al best wel veel dingen, maar schrik daar niet van. Want het is ja. niet alsof er niks goed is, maar het is meer om te kijken van nou... wat kunnen we nog beter maken voor haar? Zodat het voor jou straks in het rijden makkelijker gaat... en dat zij uh, steeds fitter blijft eigenlijk ook. Uh, hè, dus dat ze, om ook te voorkomen dat ze problemen, problemen gaat krijgen. Uh, dan voel ik er eventjes na. Ze voel ik even naar de, hoe de spierspanning aanvoelt... en of ik wel ergens uh, verdikkingen voel of warmte die er niet hoort te zitten. En dan kijken we eventjes de rechte lijn. Uh, in stap en in draf. En we kijken eventjes, als ze een volte stapt, links om en rechts om eventjes hoe haar lijf buigt. en uh, nou ja, Of ze een beetje recht wil stappen of dat ze op drie sporen wil lopen, wat je heel vaak uh, ziet. En als dat allemaal goed is, dan, uh, dan gaan we beginnen met, uh, met de aquatraining. Ja, ja, dat is helemaal goed. Achter het uh, zadel is er wat hogere spierspanning. Ja, in een lendegebied uh, doe je dan waarschijnlijk, hè? Hier, uh, ja. ja. Daar hebben we best wel veel paarden, hoor. En is zij nog recent behandeld door fysio of chiropractor? Ja, Amber Koppens, uh, drie weken geleden of zo. Zelf als just. Ja, zelfs als oh, oké. Okay. Dus, ja. had, uh, had Amber nog iets bijzonders gevonden? Ja, nou, ja, dat het beter ging met eigenlijk alles wel. Ja, en doet ze er nog uh, uh, ook met uh, naaltjes uh, ja. behandelen? Oké, okay, ja. Nou, ga ik eerst even naar de kijken. Dat doe ik eventjes vanaf links en maak ik even een rondje om erheen. Uh, heen. Ja. Begin ik altijd eerst even kijken, van, is ze gewoon attent? Nou, ze lijkt op zich hartstikke attent. Of ze een goede vacht heeft, ziet er ook goed uit. Of ze niet te uh, dik is, maar dat lijkt ook netjes. En dan kijk ik een beetje naar uh, de wervelkolom en de spieren. En dan mag ze een klein beetje de hoofd zo houden. Ja, top. En ik ben altijd heel... Uh overdreven zeg maar, echt aan, het, aan het kijken is. Dus als ik naar de hals kijk, dan heeft op zich een hartstikke mooie hals. Als je echt heel goed kijkt, dan zou je zeggen dat ze hier mag ze een nog wat meer dipje, ontwikkelen. Er zit nog een klein beetje een dipje. Hè? In de, ja. de, dus hier mag nog wat meer spierontwikkeling. En deze halswervel zie je dan iets duidelijker zitten, ook ja. omdat die spieren eromheen wat minder ontwikkeld zijn. Even van achter kijken. Ja. Ja, mag ze als het lukt zo vierkant mogelijk staan. Oké. Oké, ga ik even naar voor kijken. Ja, mijn nog heel eventjes een beetje erbij zetten. Zo, keurig. Ja, waar ik nu naar kijk, is ook een beetje naar de... Van onder kijk ik dan. Dan kijk ik een beetje naar de symmetrie en dan kijk ik naar de, naar de halswervels. Dus wat ik zie is, hè, wat ik al zei, dat deze aan de linkerzijde wat meer opvalt. En heeft hij hier aan de rechterzijde de, de, degene die daar boven ligt juist die, die iets meer opvalt. En wat ik dan vind, is dat ze hier aan de linkerkant uh, wat minder ontwikkeld is. Maar dat verschil lijkt rechts, ja, is er eigenlijk ook wel redelijk gelijke mate. Dus ik zit ook te kijken, is dat dan hetzelfde of is de ene kant erger dan de andere kant? Maar dat, uh, dat valt mee. Dus ik kijk een beetje naar de symmetrie zeg maar, is het gelijk links en, uh, en rechts? En gelukkig is ze braaf, ze komt niet op schoot zitten, dus dat, uh, dat scheelt ook weer. Uh, zeker ook omdat jij zegt, van hè, ze heeft een beetje links-rechts verschil met rijden. Dan nou, zie je dat ook wel eens uh, terug in, uh, in spierontwikkeling. Oh, dan ga ik even uh, erna voelen. Mag ik er gewoon overal aanraken? Ja, ik vind sommige dingen vervelend. Ik voel nu even naar de uh, kaakgevrichten. Die zitten uh, hier, daar voel ik heel eventjes ook of dat links en rechts gelijk is. Of ze verder niet uh, pijnlijk is als ik er op duw. En dan voel ik een beetje naar de spieren in haar hals. Spieren. spieren van schouder en dan het voorbeen. Dat nou, zijn mooie droge beentjes. Nou, dan voel je inderdaad wel ietsjes meer spierspanning. Zo achter het zadel naar het lendegebied. Maar op zich, het valt mee hoe pijnlijk ze erop is als ik er overheen ga. Ook de hamstrings. is dus een heel klein beetje hogere spierspanning hierachter. En dan zie je ook dat ze een klein beetje knijpt als ik er aan zit. Ja, van mij zie. Nou, ze heeft keurig geleerd om haar voetje op te tillen zodra je aan de beentje zit. Dat is op zich altijd netjes. Alleen... Ik moet altijd eventjes checken van is dat dan niet dat ze het doet omdat ze pijn doet, maar de meeste paarden hebben gewoon geleerd dat zodra je aan het been zit, dat ze het been optillen. En je voelt rechts voel je een beetje hetzelfde, dus dat in het lendegebied, het gebied achter het zadel, iets meer spierspanning is dan links. Alleen het, uh, links is in het over het algemeen al iets meer spierspanning dan rechts. Dus ja. ze heeft ook wel een verschil tussen dit het zadelgedeelte en het gedeelte achter het zadel. Alleen links is het gehele, de gehele rug ietsjes hoger in spierspanning dan rechts. Nou, helemaal prima. Ik schrijf nog wel even op wat ik nu gevoeld heb en dan gaan we zo even rechtuit op en neer ja. ja, nu kijkt ze heel erg naar die bloemen, dus dan is ze sowieso natuurlijk een beetje scheef. Even kijken hoe het dan wordt als ze verder stapt. Dan zie je dat ze een klein beetje wijdbeens wil stappen achter en dan met name linksachter wat naast linksvoor wil zetten. Dus als ik van achter kijk, dan staat linksachter op een ander spoor dan linksvoor. Dus noemen we dat ze een beetje op drie sporen loopt. Nou, op zich de manier waarop ze de voorbenen neerzet, is gewoon netjes recht. Ze is sowieso qua bouw netjes wel recht ook in de voorbenen. Dan mag je eventjes draven. Ja. En op zich is het, het, het mooie bij aquatraining is juist dat je zo'n bewegingspatroon als ze niet helemaal recht zijn, dan kun je ze juist een beetje helpen op de aquatraining. Dat gevoel van het water helpt ze daar heel sterk bij. En wat je hier ook ziet is dat ze nou, een beetje hetzelfde zijn stap en dat ze dan voor wat bodem nauw is en achter wat bodem wijdt. Ja, dus wat ze, wat ze zeg maar als ze op je afkomt draven dan zie je dat de voorbenen best wel dicht naar elkaar toe bewegen, dus eigenlijk wat dichter dan dat ze gewoon nu zo staat. He, want als ze gaat draven, dan, nu zit er zeg maar ongeveer 20 centimeter tussen de voorvoeten. En als ze gaat draven wordt dat ongeveer 10 centimeter. Dus ze doet een heel klein beetje, zodra ze gaat draven doet ze een heel klein beetje dit voor. En achter doet ze juist een beetje wat wijd. Wat je dan eigenlijk een beetje krijgt is zo'n soort driepootstafeltje. En sommige paarden doen dat ook omdat ze hun balans dan wat makkelijker kunnen, kunnen houden daar. Dus dat is ook een stukje weer dat als zij meer balans, meer spierkracht krijgen. Met name ook wat meer aanspanning van de, van de buikspieren. Dat ze waarschijnlijk die balans beter kan houden en beter kan blijven sporen. En in de acotrainer kan je dat heel mooi trainen en ook dat sporen kun je beter, uh, beter trainen in, uh, in de acotrainer. Um, mag ze hier nog heel eventjes een volte links omstappen en een volte rechts omstappen? Hier in de wending zie je hetzelfde, dat ze dus het linker achterbeen wat naast het linker voorbeen wil zetten. Dus ze zet het linker achterbeen meer naar binnen toe. En als je dan kijkt, als ze de rechter volte maakt, dan blijft rechtsachter eigenlijk redelijk in de lijn van het rechter voorbeen, dus in het spoor. Op zich, hè, ze laat haar hals mooi vallen. En in de rug zie je eigenlijk ook wel voldoende beweging. Je zou misschien nog iets meer mogen zien dat ze het bekken achteroverkant, dat de rug nog iets meer bolt. En je ziet wel dat als ze linksom de bocht omgaat, dat ze ook een heel klein beetje afremt en dat ze iets minder makkelijk inbuigt. Oké, okay, mag je even halt houden. En dan mag ze even achterwaarts. Nou, als ze achterwaarts gaan waar ik dan op let is, uh, kunnen ze überhaupt achterwaarts? Kunnen ze het qua coördinatie? Weten ze waar ze hun benen neerzetten en doen ze het redelijk gelijk links en rechts? Of doen ze de ene pas groter Zalde. maken dan de andere pas? Dus wat nu lijkt, is dat ze, dat ze soms met linksachter een grotere pas naar achter maakt dan rechtsachter. Mag je nog één keertje doen. Wat het nu soms een beetje lijkt, is dat ze linksachter een grotere pas maakt. dan als ze rechtsachter dan bijzet. En dan weer linksachter een grotere pas en rechtsachter bijzet. Dat kan toeval zijn. Dus doe nog even een keertje. Nou, het, is, het is niet een heel groot verschil. Deze pas was wel weer groter rechtsachter. Dus het kan ook een beetje toeval zijn. Oké, okay, dankje. En je ziet dat ze een beetje zowel naar links als naar rechts uitwijkt. Dus niet echt, uh, niet echt een groot... Uh, ja, achterwaarts doen we eigenlijk niet zo heel vaak. Het is wel op zich een goede oefening sowieso. Ook wel voor het bekken. Dus als je um, gewoon met aan de hand stappen bij wijze van, of als je dat een keer naar de wei toe brengt of zo, en je zet er stil en je doet het een paar keer achterwaarts, is eigenlijk altijd wel een goede oefening ook voor het bekken kantelen en aanspannen van de buikspieren. Dus dat zou je op zich zo aan de hand best wel een paar keer kunnen doen. Ja. Um, dus wat mij betreft heeft ze verder gewoon groen licht om op de aquatrainer te gaan. Wat ik nu zo zie, hè, wat, wat voor mijn doelen zouden zijn, is, is eigenlijk... Hè, zo, ik heb zo qua uh, uh, houding en stand en dat soort dingen niet echt enorm grote uh, dingen. Je hebt kleine dingetjes dat je zegt van nou, deze spieren mogen nog iets meer ontwikkelen. Je ziet bijvoorbeeld bij de kniespieren mogen nog iets meer ontwikkelen. En een stukje bij de, uh, bij de hals uh, waar we het al eerder over hadden, dat nog iets meer mag ontwikkelen. Ik denk met name wat bij haar is, is dat ze dus op een rechte lijn... Een beetje scheef wil gaan. Dat ze de achterhand, linksachter, wat beetje naar links wil zetten. En dat ze dus een beetje wijdbeens wil plaatsen. En ik denk met name dat. Dus met name beweegspatroon, rechtgerichtheid. En dat ze dus spoort. Dus dat er waar de voorbenen uitkomen. Als je zeg maar in het zand kijkt waar de afdruk van de voorvoet is. Daar moet eigenlijk ook de afdruk van het achtervoetje zijn. En wat je nu ziet, is als ze bijvoorbeeld met links. waar de afdruk van het linker voorvoetje zit. dan zit linksachter zit er eigenlijk naast. He, dus eigenlijk wil je dat hij in dezelfde lijn, dus dat ze meer gaat sporen. En dat kun je heel mooi trainen in, uh, in de aquatrainer. En dan ook dat ze nog iets meer aanspanning krijgt van de buikspieren. Dus dat uh, gaan we doen. Dan gaan we gaan nog eventjes de staart uh, opbinden en eerst even een paar keer er rustig overheen lopen. Even kijken en als ze het spannend vindt, dan geven ze een heel klein beetje sedatie, zodat ze een klein beetje rustiger uh, is. Um, en zo'n eerste sessie duurt ook niet zo heel lang, dus eventjes dat ze de balans vindt, dat ze even snapt wat het, uh, wat het allemaal is. Ja, is heel ja. goed. Wat doet ze verder als ze dingen spannend vindt, uh, hoe reageert ze dan normaal? Nou ja, ze doet soms een paar pasjes naar achter, maar ze doet nooit echt stijgen of iets. Oh, Oké, okay. goed dan meisje. Goed ja, gedaan. Ja. Doen we eerst gewoon even een paar keer dat ze er overheen uh, lopen, dat ze dat snapt. Braaf, keurig. Moet zal altijd even goed opletten waar de benen zijn. Ja, braaf. Ja, precies. Ja. Even opletten waar je beentjes zijn, hè. Knappen, moe. Goed hoor. Laten we er heel eventjes wachten hier, zodat ze weet dat ze daar straks ook moet wachten. En dan lopen we er rustig vooraf, weer van de AKT naar af. Daar. Het is best een beetje naar achter aan het kijken. Ja. En dan zie je al wel dat ze, omdat dit anders is, dat ze gelijk een klein beetje scherper wordt. Dus ik zal er dus straks een heel klein beetje sedatie geven, dat even dat scherpe randje eraf is. Goed zo. En dat is meer omdat dan die ak ook gewoon gelijk wat beter uh, verloopt. Nog wel één keertje en dan geef ik eventjes... Uh... Ja, knap het. Je bent hartstikke knap. Even achter. Ja, je Alles achter. is je heen. Nou, als ze op de tweede keer er overheen lopen gaat dan al veel makkelijker, want dan denk je, oh ja, nu snap ik dat, uh... okay, dat drempeltje. Even wachten nog, even wachten nog. Oké. Okay. <laughs> Ongeduldig. Nou, eens even kort naar de uh, hart. Want altijd voordat we sedatie geven, altijd heel even checken dat uh, gewoon normale hartslag heeft. Nou, dat klinkt netjes. Dus dan Ik geef ze even een klein prikje. Vindt ze dat oké, okay, prikjes, of houdt ze daar niet van? Oké. Okay. Iemand hier die prikjes eng vindt? Want... Nee hoor. Nee, oké. Okay. Ik had al het laatste keer dat de eigenaar zei van, hou hem alsjeblieft vast, anders ga ik tegen de grond aan. Nu vind ik het een beetje spannend zo, braver, hè? Je beetje zroep, hè? bravo. Bravo, maar mensen, even wachten, even een klein prikje. Ja, het is ook... Zo. Wat, uh, wat ze de eerste keer uh, uh, lastig vinden natuurlijk is dat ze komen op die band en ineens gaat die band bewegen. Dus dat vinden ze heel gek. Um, dus wat ze kunnen doen is dat ze een beetje zoeken naar hun stapritme en dan kunnen ze soms wel eens een beetje van links naar rechts gaan, dus soms gaan ze even stilstaan en dan gaan ze weer naar voren. Dus dat ziet er een beetje rommelig uit en de ene stapt zo weg en de ander is een beetje aan het zoeken. Dat verschilt heel erg per paard. Um, dus degene die achter ons staat, die achter bij haar staat, die zorgt dat ze naar voren blijft stappen. Dus als zij iets te veel gaat afremmen, dan kan het zijn dat ze even een tikje moet geven. Om eventjes dat ze weet: van hé, hey, ik moet wel gewoon blijven lopen. Um, en meestal doe ik eventjes met een paar voer en ze is al redelijk op het voer. Dus dat ze ook een extra reden heeft om naar voren te komen. En dan doen we eigenlijk redelijk snel al een klein beetje water erbij. En de reden daarvoor is dat zodra ze dat water voelt, dan zijn ze vaak ook wat zekerder van oh ja, er zit wel gewoon een bodem. Als die bodem natuurlijk ineens gaat bewegen, dan denken ze wel eens van hey, er zit niks meer. Maar als dan water is, dan zie je vaak dat ze het rippen gelijk weer pakken. En dan gaan we gewoon heel even kijken dat we naar een mooie, mooie snelheid, dat ze gewoon een goed ritme heeft. Even kijken van hoe beweegt ze. He, wil ze een beetje tegen één kant leunen of blijft ze redelijk recht? Vaak zie je ook dat ze een beetje of de ene kant op gaan leunen of soms een beetje van links naar rechts zoeken. En Zo'n eerste sessie doen we nog niet zo heel erg lang, omdat het best wel vermoeiend is. Want het is zoveel nieuwigheid, dat het ook mentaal zeg maar, heel vermoeiend is. Dus, dus we maken het niet te lang. Dus op een gegeven moment, als we zien dat ze weer meer moeite gaat krijgen met de balans, dan gaan we het op een gegeven moment weer, weer afbouwen. Um, wat belangrijk is in het begin, is dat de mensen die mee zijn, dat die altijd eventjes op één plek uh, blijven. Als ze op een gegeven moment goed in het ritme loopt, dan kan ik tegen jou zeggen dat je even naast me komt staan en dan kun je er uh, wat dichterbij. Uh, maar in het begin is het fijn als ze ruimte heeft voor zich, want anders is het gek dat je zij moet bewegen, jij staat stil, dat is een beetje een rare... Uh, hè? Dan denken ze, hoezo moet ik bewegen en sta jij stil? Dus dan doen we doen meestal dat in het begin eventjes in ieder geval kunnen zien van, uh, dat ze vrij kunnen bewegen. En dan kan later kan iemand uh, er, uh, erbij. Ja, dat is heel erg goed. Goed zo, meisje, heel netjes. Lekker, snoepies. Ja. Goed zo, meisje. Nog een stukje naar achter. Heel knap. Ja, heel knap. Als naar achter ik niet. Ja. Hoeveel staat die? Ik heb een 3,6. Ja, is wel goed. So, kom maar, wijfie, kom maar. Kom. Kom maar. Kom, kom, kom. Goed zo, braaf. Heel knap ben jij. Heel slim. Goed zo, Effie. Heel braaf. Keurig, meisje. Keurig. Kom maar, heel goed. Kom maar, het is goed, het is goed, het is goed. goed. Klaar voor. Mag ik in één fractie uh, vlotteren? Ja. Goed zo. Dan ga ik even ophouden met uh, voergeven. Ja, hoor. Goed zo. Nou, van de voorkant kun zie je zien dat ze ook nog een beetje aan het zoeken is naar de balans. Maar wat ze eigenlijk al wel mooi doet, is dat ze gelijk al de stapritme heeft. Dat vanaf het moment dat ze begon, dat ze eigenlijk al wel uh, goed stapte. En je ziet dat ze nu een beetje aan het zoeken is waar ze de achterbenen wil plaatsen. Soms wil ze hem inderdaad nog een beetje wijd zetten. En soms zet ze hem al in het spoor. Goed hoor. Heurig, bra. Yes. Netjes hoor. Heel netjes. Goed zo meisje. Heurig, goed. goed zo. Goed zo. Netjes. Ja, bra. Als ze op een gegeven moment moe begint te worden, dan zie je dat ze wat meer uh, achterop raakt. Hè, dat ze het ritme niet meer helemaal bij kan houden, dat de balans weer wat meer kwijtraakt. En sommige paarden zien dat ze wat meer stress gaan krijgen, dat ze iets meer spannen. Dat zijn dan tekenen voor ons dat ze moe beginnen te worden en dan gaan we het afbouwen. Je mag trouwens als je rustig beweegt, mag je hier naast mij komen staan. De... <lacht> ze denkt elke keer dat het pak. dat is het. Ja, kijk eens, daar komt je baas. Ja, ga je even meekijken. Ja, laat ze mooi de halsjes zakken. Ja. Ja. Ik denk dat we zo gaan afbouwen. En je ziet nu dat ze steeds wat meer achter naar achter gaat. Omdat ze een klein beetje moe begint te worden. Daarvoor. Zo, zo. Ga ik even de voer erbij houden. Braaf hoor. Zo, braaf. Goed zo. Braaf. De reageert ze niet zo heel erg op Braaf hoor. Goed zo. Ja, maar. Braaf. Ja, dat is gek he. Het water weer weg. Ja, dat is gek. Goed zo. Ja, dat is gek hè Ja. Even zonder water. Ja. Goed hoor. Ja, keurig mij zien. Ik zie ook dat ze iets meer moeite heeft met de balans zonder water, hè? dat is natuurlijk ja. ook een beetje gek. Goed hoor. Ja, keurig. Ja hoor. Kom maar, meisje. Kom maar. Wij maken zelf ook altijd even geluid als de band aangaat en als de band stopt, zodat ze dat ook op een gegeven moment een beetje leren. Dat ze niet te overvallen wordt met dat hij ineens stilstaat. Ja hartstikke netjes deed jij dat. Ja. ik heb hem. Ja. die heeft snoep. Ik was eigenlijk voor zo'n eerste keer echt heel erg tevreden. Wat je mooi zag is dat ze eigenlijk best wel snel al het ritme te pakken had. En wat ik in het begin zei, is dat ze soms heel erg aan het zoeken zijn, dat viel bij haar eigenlijk best wel mee. Ze stapte eigenlijk wel netjes mooi, euh, mooi weg. Daarna pakte ze ook al gelijk mooie lengte in de hals. En wat sommige paarden heel erg doen, is dat ze, dat ze het dan eng vinden en dat ze zich heel kort maken. Dat is ook de reden dat je als ze een klein beetje sedatie geven, dan ontspannen ze ook wat makkelijker en dan pakken ze ook wat makkelijker lengte. Naarmate ze langer bezig was, zag je dat ze nog mooier de hals liet, euh, liet zakken. En wat je dan nog wel ziet, wat ze dan nog een beetje heeft, dat ze soms een beetje naar links en soms een beetje naar rechts en de balans nog een beetje aan het zoeken is. Um, ik stond natuurlijk aan de rechterkant, dus ik kan niet exact zien wat ze achterin, maar ik begreep van jou, als het dat ze linksachter al beter ja. in, het, uh, in het spoor zetten. Uh, Zet ze mooi in zetten. het spoor inderdaad. Af en toe als ze de balans verloor, even niet natuurlijk, maar ze herstelde zichzelf. En dat is natuurlijk heel positief. Ja, dus ik denk dat dat gevoel van het water, dat het dat heel erg kan helpen om nog rechter uh, te blijven dan gaat ze linksachter eigenlijk gewoon wat beter belasten want ze het nu soms een beetje buiten de massa wil, uh, wil zetten. Um, en ik denk je dat uiteindelijk in je rij je ook gaat merken dat het dan ook waarschijnlijk links en rechtsom ook wat makkelijker gaat, uh, gaat worden. Uh, en dit was natuurlijk echt een wensessie, dus dat is ook dat zij begrijpt van uh, hoe de lopende band werkt en het ritme. Je zal zien dat ze dat volgende keer eigenlijk wel gelijk zo uh, op weg loopt. En ik denk, want ze is volgens mij af en toe een beetje ongeduldig, het zal me niks verbazen als ze de volgende keer al staat te schrapen van uh, aan met dat ding. Um, en ik denk bij haar ook dat we redelijk vlot, uh, uh, kijk die eerste drie sessies moet ze gewoon nog eventjes door en dat we redelijk vlot daarna het water kunnen verhogen. Um, en mijn doel zou zijn minimaal halverwege het pijpbeen. Wat ik eigenlijk wil voor haar is dat ze met name achter sterker wordt, dus dat ze achter wat meer bekken gaat kantelen en dat ze de lendenen wat meer gaat opbollen. Dat krijgen we vaak als het water ietsjes uh, hoger is. Belangrijk daarbij wel is dat ze aan de voorkant mooi die hals laat vallen. Als ze nou aan de voorkant heel erg, als het zwaar gaat vinden in het hogere water, ze gaat heel erg dit doen in die hals. Dan is het water te hoog en moeten we weer wat lager. Maar ik denk eigenlijk, zoals ze de hals nu gebruikt, dat we dat niet uh, snel gaan krijgen. En dan kunnen we dus die achterhand wat meer gaan, gaan trainen, dat ze daar wat sterker wordt. En dus ook de rechtgerichtheid uh, verbeteren. Ja, maar ze heeft haar uh, A-diploma gehaald. Dus, uh... Nee, keurig. Ik ben ah, super trots op. Ja, dat ja, nou mag je zeker zijn, want ze deed het ja. echt heel ja. erg goed ja. echt uit het boekje. Ja. En uh, ja, misschien is het ook heel leuk als je de volgende keer uh, er bent... dat er misschien ook een klein stukje gefilmd wordt... dat je al ziet dat het een heel stuk nog makkelijker gaat eigenlijk. Want ik denk net als wat Morgan zegt dat zij wel zo'n hele enthousiaste pony zal zijn... die denkt van hé, hey, we gaan weer. En wij zien ook vaak dat paarden als ze eenmaal door de wenssessies heen zijn... dat ze het echt leuk vinden. Dus de meeste paarden die komen al... Uh, ja, op een positieve manier ongeduldig binnen, zeg maar. En dat, dat zou me niks verbaasden dat dat bij haar ook zo is. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, ja je kan, AK kan je op verschillende manieren inzetten. Dus Je kan het inzetten als een hersteltraining of als een, echt als een, een training op zichzelf, bijvoorbeeld krachttraining. En omdat je bepaalde spiergroepen meer gaat belasten, is het meer krachttraining dan uithoudingsvermogen. Want de hartslag is niet zo heel hoog in de, in de AK training. dus het is echt meer krachttraining. En ik denk in jouw geval dat het meer uh, echt als een vorm van krachttraining. En wat we dan in principe doen is dat de training die je vandaag hebt, dat is dan ook de training van de dag. En Nu die wensessies zijn dan niet zo heel lang, maar zeker als je straks een volledige Sessie hebt, dan mag ze daarna mag ze natuurlijk nog wel in de paddock of in de wei of dat soort dingen. Maar niet meer rijden of, of logeren. Dat is dan echte training van de dag. Um, en naarmate zij er beter in wordt in het aquatrainen, dan kun je het ook wel mooi als een herstelsessie in gaan zetten. Dus bijvoorbeeld als je een dag hard getraind hebt, dan je, je dan de dag daarna gaat aquatrainen. Um, zodat ze wel mooi die spieren uh, losmaakt, hè, maar dat ze qua intensiteit iets lager is dan in je uh, zwaardere training uh, thuis. Dus voor nu, in het, in het begin is het meer nog een, een krachttraining. Uh, en later, als het, uh, als het uh, makkelijker en makkelijker gaat vinden... kan je het eventueel ook als hersteltraining inzetten. Maar ik denk want hoe, hoe vaak ben jij nu in de week? Uh, Daan rijdt uh, één keer per week en dan heb ik drie keer per week les en de andere twee dagen heeft ze vrij. Ja, precies. Nee, want, want voor nu is het, kan je het dan gewoon mooi nog als krachttraining inzetten. Maar mocht jij nou hè, dat ze bijvoorbeeld zes dagen in de week onder zadel loopt, die paarden krijgen we ook wel eens, dan zetten we het vaak veel meer in als een, een hersteltraining, omdat die paarden al zo zwaar getraind worden, dat je dan een beetje variatie wil geven. Maar voor haar is het gewoon nog een mooie krachttraining uh, voor nu. En dan hoe vaak per keer zouden we ongeveer na deze drie keer terug moeten komen? Ja, ik zou in het begin, als je als je het meeste resultaat wil, zou ik, zou ik toch in het begin eventjes één keer in de week minimaal... Uh, kijk, als je zegt van nou, ik kan vaker, zou je eventueel ook twee keer in de week kunnen doen. Maar één keer in de week zou ik, zou ik echt als minimum uh, mee beginnen. En als je op een gegeven moment merkt, nou weet je, ik krijg onder het zaal, dan kan ik dit en dit al wat makkelijker. En ze gaat, ze gaat al beter dat linkerachterbeen in het spoor zetten. Hè. Dus de, die doelen die we nu gezegd hebben, als dat duidelijk vooruitgang laat zien, dan kunnen we zeggen van nou weet je, we gaan bijvoorbeeld naar één keer in de twee weken. Hè. Um, en dan zou je eventueel zelfs kunnen zeggen van we gaan nog, nog minder of ze heeft niet meer nodig omdat ze die dingen al uh, verbeterd heeft. Uh, maar ik zou in het begin uh, zeker één keer in de week. Is het nou een paard, kijk zij, zij wordt natuurlijk gewoon volop getraind. Is het nou een paard dat verder niks doet en we hebben hier natuurlijk ook wat revalidatiepaarden en die mogen alleen maar aan de hand stappen. Dan is het één keer in de week te weinig omdat ze dan voor de rest van de week niet zoveel doen. En dan zeggen wij vaak wel dan probeer dan minimaal drie keer in de week. Maar in jouw geval zou één keer in de week uh, prima zijn. En dan kan je eventueel later nog naar minder, dus dat je na één keer in de twee weken bewijs van gaat. Ja, dat nou is helemaal top. Ja. We doen ook altijd nog eventjes de benen afspoelen uh, met water en daarna uh, ontsmetten we de benen nog eventjes. Uh, ze mesten natuurlijk ook in het water en het is ook grondwater waarmee we werken. Dus we willen voorkomen dat als ze van die hele minuscule wondjes hebben, dat dat dan uh, infecteert. Dus uh, nou, ze staat weer helemaal gewassen voor je klaar. Heel erg bedankt. Ja, graag gedaan en uh, tot de volgende keer.